Drie jaar geleden gingen we op reis naar Australië met vrienden en daar zagen we met eigen ogen hoe de natuur werd aangetast. En toen we terugkwamen in Nederland was er eigenlijk het moment dat het ons zo erg is bijgebleven van we moeten hier iets mee, maar wat dan? Vanuit die conclusie was het ook eigenlijk we moeten bij de jongste generatie beginnen. Ik ben een bedrijf gestart dat gaat om Coast de Koala. Coast die geeft eigenlijk een gezicht aan natuur en klimaatthema's. Hij zorgt dat grote en zware thema's ...dichtbij gehaald worden, zodat mensen hierover leren, kinderen en ouders... ...zodat ze onderdeel kunnen worden van de oplossing in plaats van het probleem. De wereld om ons heen is zo mooi en prachtig, dus laten we dat ook zo houden. En ik denk dat we dat alleen kunnen doen als we echt het samen doen, beter doen... ...al zijn het maar hele kleine stapjes. Kleine stapjes kunnen uiteindelijk tot een groot verschil leiden. Alles wat je doet is al een goede stap in de goede richting.